Vitamine D en S.P. is essentieel voor iedereen. Uniek eigenschappen. Krachtige gezondheidshulp. Vitamine D en S.P. is noodzakelijk voor de preventie van osteoporose. Nodig om de opname van calcium en fosfor te verbeteren. Ondersteunt een sterke immuniteit. Positief effect op de gezondheid van de huid. Verbetert de stemming. de vitaliteit. Vitamine D vervult verschillende functies in het lichaam. Helpt bij het behoud van gezonde tanden en botten. Zeer belangrijk voor de gezondheid van het immuunsysteem. Essentieel voor een goede gezondheid van hersenen en zenuwstelsel. helpt de alvleesklier. Ondersteunt gezonde longen en cardiovasculair systeem. beïnvloedt de expressie van genen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kanker. Het is een onkelprotector, dat wil zeggen, het voorkomt bepaalde vormen van kanker. Vitamine D tast niet alleen het botweefsel aan, maar ook de dunne darm, nieren en andere organen en systemen. Mensen met een laag gehalte van deze vitamine hebben meer kans om verkouden te worden. Vaker dan degenen die voldoende hoeveelheden krijgen. Het vitamine D-gehalte in voedingsmiddelen is laag. Bij een normale voeding ontstaat een tekort aan vitamine D. Dit dicteert de behoefte aan extra inname. Immuniteit en vitamine D Vitamine D is erg belangrijk voor de regulatie van de immuniteit. Vitamine D voorkomt ontwikkeling van cardiovasculaire, auto-immuun en oncologische ziekten. Onder invloed van vitamine D vindt de vorming van bloedcellen plaats. Vitamine D heeft een ontstekingsremmende werking. Een chronisch vitamine D tekort is een risicofactor voor het ontstaan van een aantal ernstige ziekten. Dit zijn oncologische, auto-immuunziekten en hart- en vaatziekten. Vitamine D tekort is een provocerende factor bij psoriasis en vitiligo. Het is bewezen dat coronavirus-pneumonie ernstiger verloopt bij mensen met aanvankelijk lage vitamine D-waarden in het bloed. Bij een gebrek aan vitamine D worden geheugenstoornissen. Spierpijn en slapeloosheid opgemerkt. Vitamine D tekort is de belangrijkste oorzaak van rachitis bij kinderen. Vitamine D tekort en het daarmee gepaardgaande gebrek aan calcium is een gevaarlijke situatie. Zowel in de kindertijd als bij volwassenen kan dit leiden tot meer blessures. Vitamine D en calcietekort, er ontstaat een dubbele bedreiging. Schending van het calcium en vitamine D metabolisme leidt tot stoornissen in de spier- en skeletcontrole. Dit is de weg naar blessures. Met calciërgebrek in botweefsel is elke verwonding nog gevaarlijker. Het kan leiden tot een groter schadelijk effect. Vitamine D en calcium zijn dubbele bescherming. Let op producten calcium en NSP. Het bevat ook fosfor, magnesium en vitamine D. Deze twee NSP-producten vullen elkaar goed aan. De D-tekort kan optreden bij een tekort aanvoeding, wanneer het onder invloed van zonlicht onvoldoende in de huid wordt gevormd. Ook bij ziekten van de lever en de nieren waar het wordt gemetaboliseerd. Vitamine D tekort is de belangrijkste oorzaak van drachietes bij kinderen. Vitamine D3 NSP, een bron van hoogwaardige vitamine D in een handige verpakking. Vitamine D3 golecozifirol. In één tablet zijn 600 internationale eenheden 15 microgram. Dit is 150% van de adequate dagelijkse behoefte. Zeer handige applicatie. Voor volwassenen, eenvoudig de juiste dosering kiezen. Erg handig voor kinderen. Dit is een kleine, opneembare tablet met de smaak van persik en tropisch fruit. Groot pakket, 180 tabletten. Vitamine D3-NSP wordt verkregen uit natuurlijke, milieuvriendelijke grondstoffen uit Australië en Nieuw-Zeeland. Ik vestig uw aandacht op het feit dat vitamine D3-NSP op de 25e maart en in Turkije wordt gepresenteerd in een dosering van 600 internationale eenheden, wat 15 microgram is. In de Europese Unie en Amerika is de dosering van 2000 internationale eenheden 50 microgram. Hier is het product in Turkije 600 internationale eenheden 15 microgram. EU-markt, 1 tablet bevat 2000 eenheden en 50 microgram. Amerikaanse markt, 2 tabletten is gelijk aan 100 microgram. 1 tablet van 50 microgram en 2000 internationale eenheden. Net als op de EU-markt. Ik vestig uw aandacht op het NSP-supercomplex. Vitaminen waaronder vitamine D, antioxidanten, mineralen, sporelementen, planten -extracten. NSP zorgt ervoor dat je voldoende vitamine D binnenkrijgt. Laten we teruggaan naar de vragen. Moet ik deze pillen slikken? Zit er voldoende vitamine D in onze voeding? Is het mogelijk om tijdens het zon vitamine D binnen te krijgen en geen pillen te slikken? Laten we beginnen met de kwestie van zonnebrand. Kun je vitamine D krijgen van zonnebrand? Ja, dat kan. Vitamine D wordt aangemaakt tijdens blootstelling aan de zon. Zonnebrandmiddelen blokkeren echter de aanmaak van vitamine D in de huid met bijna 99% kleding is ongeveer 60%. Als je jezelf niet beschermt tegen de zonnestralen met teveel zonnestraling, kun je huidkanker krijgen. Het is erg gevaarlijk. Zeker voldoende vitamine D in onze voeding? Om 400 internationale eenheden vitamine D binnen te krijgen, moet je dagelijks 150 gram zalm of 850 gram kabeljauw eten. 400 eenheden vitamine D staan gelijk aan ongeveer 20 kipperdoeiers. 100 gram dierlijke lever, tot 50 eenheden vitamine D. 100 gram boter, tot 35 eenheden vitamine D. Eigeel, tot 25 eenheden. 100 gram vlees, tot 13 eenheden. In 100 gram maïsolie, tot 9 eenheden. In melk, tot 4 eenheden per 100 milliliter. Met een dagelijkse menselijke behoefte van ongeveer 600 internationale eenheden. Nog eens terugkomen op de vraag of er voldoende vitamine D in onze voeding zit. Nee, niet genoeg. Kun je vitamine D krijgen van zonnebrand? Ja, het is een gevaarlijk pet. Huidkanker komt steeds vaker voor. Moet ik deze pillen nemen? Maak je gezonde keuze. Het NSP bedrijf biedt een hoogwaardig, handig, natuurlijk en zeer effectief product.